En in deze aflevering van Gouden Duo's praat ik met Tessa Duste en Nina Sikkinga van Makers of Sustainable Spaces, oftewel MOS. Wij gaan praten over jullie onderneming en we gaan met name ook inzoomen op jullie als ondernemers duo. Voor de mensen die uh, Makers of Sustainable Spaces uh, niet kennen, uh, kun je het kort het verhaal vertellen? Uh, ja, Makers of Sustainable Spaces is eigenlijk ontstaan vanuit de gezamenlijke visie die Tessa en ik hadden op uh, hoe de stad van de toekomst eruit moest gaan zien. Uh, 80% van de wereldbevolking woont straks in een stedelijk gebied. En die steden zijn gewoon momenteel niet meer de plek per se waar je altijd wil zijn. Nee. Dat merk ik ook wel nu in de coronaperiode. En dat was aan het begin heel erg vanuit het idee van dat de stad uh, de buitenkant van gebouwen, dat we dat konden gebruiken om de stad te vergroenen en te, ver te verduurzamen. Maar we natuurlijk ook gezien hebben dat steeds meer mensen um, zitten met burn-outs, uh, ziek zijn, niet graag uh, de hele dag op de kantoor of de werkvloer zijn. Dus hebben we het eigenlijk gezien als uh, Makers of Sustainable Spaces uh, doet alles gebouwgebonden aan groene oplossingen in letterlijke zin van het woord. Dus echt met planten bezig zijn. Maar dat geldt dus niet alleen voor zeg maar, het inrichten van kantoorplekken bijvoorbeeld. Dat gaat veel verder dan dat. Ja, in principe wel. We hebben uh, Kantoor is natuurlijk wel een heel interessante omgeving, omdat daar... Uh, uh, daar je veel kan bereiken met groen. Inderdaad, waar, wat Nina net zei, uh, terugbrengen van echt het well-being. Wel? Waar, waar staat een bedrijf voor, waar staat een gebouw voor? Je moet denken aan, uh, uh, aan de mensen en de medewerkers die, er, die erin zitten. Uh, dat zij gezond zijn, dat ze het fijn vinden om naar die plek te gaan. Dus het is wel een hele interessante business case. Um, maar je kan ook aan scholen denken of aan ziekenhuizen. Um, en dus we, we verkennen wel de mogelijkheden van... Uh, wat, wat wij doen. Um, ja, en of dat dan binnen is of buiten, dat, dat is in principe alles gebouwgebonden. En je vaart natuurlijk heel erg op een, moet ik zeggen, een beweging of een trend op dit moment, kan me wel iets voorstellen, toch? Uh, ja, wij zijn in 2013 ooit begonnen met ondernemen. Dus we hebben begonnen met Rooflife en dat was echt puur. Met wat? Rooflife. <laughs> En dat was een uh, bedrijf wat zich focust op het vergroenen van daken, dus echt sedumdaken. We wilden ja, gewoon ja. die vijfde gevel gebruiken van de stad om uh, een gezondere stad te maken. Nou, dat was echt trek aan een dood paard ja, tijd En inderdaad is op een gegeven moment, uh, ik weet niet, de architecten hebben de knop gevonden van uh, architectuur, daar gaan we groen op zetten. <lacht> en, uh, nou ja, waanzinnig. En daar hebben wij inderdaad... Uh, wij waren er al wat langer mee bezig, dus dat was voor ons nou eigenlijk een hele goede ingang. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wij woonden al samen in Delft, Nina is De architect en ik industrieel ontwerper. Aha, jij bent architect? Ja. En jij bent industrieel ontwerper? Ja. En studeerden allebei in Delft? Ja. En waar leren jullie elkaar kennen dan? Studiewijs of kroegwijs? Huis, Huis. Huis. Huis. Huis. <laughs> van beide. Ja, <laughs> ja. En uh, ja, toen vonden we toch altijd wel elkaars kamer om, uh, hadden we weer een nieuwe design opdracht of een, of een, uh, een gek idee, uh, dus we hebben meegedaan aan een grafische ontwerpwedstrijd van de HEMA samen en wel ah, een, ja. een een oorbellenmerk en nou, van alles en nog wel. Maar dus allerlei uh, leuke spontane ideeën konden we elkaar altijd heel erg in vinden. Ja. En hoe kwam dat rooflife dan tot, tot zeg maar, laten we het even project 1 noemen? Daar ja. is het kiemetje zeg maar, geplant, want hoe ontstond dat? Ja, dat kwam door mijn stiefvader. Die heeft een dakdekkersbedrijf en die nodigde mij uit om mee te denken in een, een brainstorm van oké, okay, hoe kan ik daar wat, uh, nou, wat duurzamer in worden en hoe, ja. wat is daar de richting van. En toen uh, had ik Nina uitgenodigd van, hey, kan je, kan je niet even meedenken in deze brainstorm sessie? En uh, ja, toen hadden we zoveel ideeën en opmerkingen over hoe hij het moest doen. Dat hij zei van, waarom nou, waarom jullie het lekker niet zelf? En toen? Van, nou ja, en toen dachten we, ja oké, okay. <laughs> nou, dan gaan we dat maar doen. En toen? En toen zijn we begonnen. Maar hoe dan? Ja, nou, brainstorm over een naam. Ja? dachten van ja dat moet wel dat past niet aan in dat, ja, met de naam beginnen altijd ja. naam bedrijf dus er moest wel een nieuwe bedrijfsnaam en daar dan een website omheen bouwen en dan heb je de website en dan heb je geen content en de <laughs> klanten dus dan ga je op, op internet de eerste plaatjes zoeken die dan soort van gratis als oh echt oh, ja. oh, ja. website erbij, ja, je nou hebt nou geen één project en dat nee. is natuurlijk het allermoeilijkste aan beginnen met ondernemen maar, maar heb je ook zijn jullie toen al meteen ook naar een KVK zo hebben jullie ingeschreven of heb je gewoon zeg maar gewoon als projectje. Nou, we, we werkten toen nog als freelance uh, of als zzp'ers okay. en, um, en langzaam is dat zo verder ontwikkeld. Ik ben toen fulltime gaan werken, Nina was parttime begonnen om eigenlijk een beetje zo'n zo overdracht te hebben van kijken hoe het, hoe het zich ontwikkelt. Um, ja, toen het ook begon, toen was jij nog bezig met afstuderen. Ja. en ik was al twee jaar, uh, ik ben aan het werk. Ouder. Ja. <laughs> Dus ik was al aan het werk. Dus ja. Het was niet voor, voor mij op dat moment niet handig om direct met per direct mijn baan op te zeggen. Nee, en het sloeg ook nog um, nergens. We waren nog heel erg aan het zoeken, ook of we dit wel wilden. Ja. En ja, als we er al wat mee verdienden, konden we er nog niet eens één persoon van betalen. Nee. Dus dan, <laughs> ja. En hoe is dat idee van RoofLife zeg maar, geëvolueerd naar wat nu uh, een MOS is? Ja, dus we zijn in, nou, dit is een klein wereldje, dat groen wereldje. Ja. Dus als je er eenmaal in zit, dan ken je ook iedereen. Uh, wij zijn op, die, op dat moment tegen onze voormalige partner aangelopen, Philip van Traa. Daar zijn wij, uh, die had een eigen bedrijf ook, Grown Downtown. Daar zijn we mee gefuseerd. Dat vulde elkaar heel goed aan qua kennis, verschillende persoonlijkheden, maar ook in portfolio. Ja. Dat je dan toch samen wat meer hebt. En eigenlijk is toen heel snel, kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje vanuit uh, Booking.com of we mee wilden doen aan de tender voor de nieuwe campus. En ik was echt totaal in shock aan de telefoon. En ik dacht, bedoelen ze wel mij ja. of ons bedrijf? En ik ook nog echt zeggen van, oké, okay, weet je, dat zeker? serieus. <laughs> ja, het was zo'n groot project, ik dacht, dat kan, dat kan niet. Weet je? We waren met z'n drieën, dus dat was voor zij We zijn niet te weten. Nee, nou ja, dat wisten ja. ze natuurlijk wel, dat stond op de website. Ja. Maar uh, toen hebben we die tender gewonnen. Maar waarom hadden ze jullie benaderd? Ja, omdat er toch maar eigenlijk weinig partijen waren... die met gebouwgebonden groen al bezig ja, ja, ja. waren. Dus zeker ja, echt, uh, op het niveau waarmee... Ja, zij wilden echt zijn, ja. een, okay. een, zij wilden niet een, een campus bouwen, maar echt een stad in een ja. gebouw maken. Dus dat, ja. moest, dat, dat, dat moest groen ademen. Een ja, daktuin, ja. alles binnen moest groen. Het moest echt de plek worden... waar al hun werknemers van wereldwijd graag zouden komen. En dat werd een opdracht? Ja. Een grote opdracht? Dat, was, dat is denk ik nog tot steeds toe wel een van de grootste opdrachten ook die we en hebben. En was dat de start van het uh, van nieuwe bedrijf? Want die partner van toen, is die er nu nog? Uh, nee, dus wij zijn toen, uh, omdat we gefuseerd zijn, we hadden we twee namen. Grown Downtown was zijn bedrijf en Rooflife was ons bedrijf. Nou, twee onwijs specifieke namen. Rooflife gaat echt over het leven op daken. Grown Downtown, dat ging echt over producten die lokaal geproduceerd werden. Um, en ja, dat, dat, dat klopte eigenlijk niet meer met onze visie. Ook met het verhaal wat we wilden vertellen naar de mensen, de klanten en de, ook die bij ons kwamen werken. Dus toen hebben we de twee bedrijven, MOS, dus Makers of Sustainable Spaces en Herbs opgericht. En Herbs was een uh, kruidabonnementservice service uh, met lokaal gekweekte uh, gewassen in Amsterdam. Beschrijven jullie taakverdeling of rolverdeling eens? Mm, ja, ik ben denk ik wel meer echt het, de creatieve van, het, van ons tweeën. Ja. Iets meer zeg maar echt... de uh, de, echt het creatief, niet dat er zijn maanden die creatief zijn. Je hebt creatief, ja. Maar ja, dus zeg maar echt de creatieve processen en de, de, zeg maar, de uitingen naar de buitenwereld, zeg maar grafisch, zeg maar de website, dat ligt echt meer aan mijn kant. En dan, dan spreek ik voor jou natuurlijk, maar dat de organisatorisch en de kracht van ook, ook tekstueel. En, en hoe we ons verwoorden, dat dat weer meer bij de kracht bij TESSA ligt. En zaken als uh, sales en, uh, en, en, en ja. operatie aansturen, gewoon dagelijkse aansturing, dat alles goed loopt. Wie doet dat? Uh, ook echt totaal verdeeld. Ik doe momenteel de financiën, TESSA doet meer de HR. En dat is ook een <lacht> beetje een soort van, ga jij dat doen, dan doe ik dat. En um, op zich kunnen we dat beide wel. Ja. Het, is, het, is, het is best wel een mooie combinatie tussen... Uh, uh, het, het, het gaat vrij natuurlijk. Inderdaad, ik doe meer dan die organisatorische soort zakelijke kan. Maar het is niet dat Nina dat niet kan of dat hm. ik niet die creatieve processen kan doen. Alleen de sterktes liggen daar wel. Jullie hebben het niet strak echt verdeeld? In de zin van, oké, okay, jij doet finance, jij doet dit, jij doet dat. Nou, dat hebben we dus nu wel. Okay. Het, is, het, het is wel zo ontstaan. Maar um, het, bij Herbs bijvoorbeeld was het... Anders. Weet je, deed ik, deed ik veel meer operationeel. En Nina, meer de grafische kant, uh, deed ik meer de sales. Maar hier bij MOS doen we eigenlijk beide sales. Uh, Nina, de netwerk ligt ook um, heel erg... In uh, Formos is dat heel waardevol. Hm. Natuurlijk alle alle ja, architectuur. Architectuur. Ja, natuurlijk yeah. ook wel uit mijn achtergrond. Yeah. Van mijn studie zitten heel veel mensen. Want er. ik weet niet of jullie, zijn jullie draaien jullie tonnen omzet, miljoenen omzet? Kun je daar iets van? Of hou je dat strikt geheim? Of het is voor mij niet? tonnen tonnen miljoen. <laughs> ja, miljoenen willen ja, we wel meer dan één in ieder geval ja, sowieso nee, nee, nee. nee. nee kunnen we... daar ook nee maar het bedrijf is al wel zover dat jullie kunnen prima salarissen eruit halen. ja, en het, ja, ja. oh ja is een en zo'n zo project als als booking, dat dat zijn groot dat zijn best grote trajecten, toch ja is dat juichen dan als je die binnenhaart nou dat geeft zekerheid en dat is natuurlijk um, dat dat is Verschillende type bedrijven kan je natuurlijk hebben, waar bijvoorbeeld Herbs als een abonnementservice is. Dus daar weet je dat als je, het is aan het begin heel erg opbouwen, maar je weet dat je maandelijkse ja. inkomsten krijgt. Wij zijn echt nu op dit moment een urenfabriek. Echt het concept leveren jullie? Ja, en in het verleden hebben we ook wel eens de aanleg en het onderhoud gedaan. Maar we hebben toch, toch toen de beslissing genomen op dat moment dat het daar andere partijen beter zijn en meer middelen voor hebben. Mm. Ook een ander soort bedrijf heb je dan, mm. verzekeringen ook nodig. Ja, ja. En nu uh, zijn we echt een urenmachine waar we wel ook weer zitten te kijken van hoe kunnen we toch voor onszelf ook iets meer zekerheid creëren daar weer in. Ze uh, heelt het wel eens oneens? Die vraag krijg ik best vaak. Wat? Niet heel vaak. zijn niet vaak. Ik zeg niet vaak, maar ik weet eigenlijk ik niet eens Voor mij niet. Van mij niet. <laughs> ik <laughs> weet niet eigenlijk. Ze heel nooit oneens? Nee, ja, ik, ik zweer het. Nee. Wat is het geheim van jullie als team? Wij samen. Om, wij ja? als tien. Ja. Gekkigheid, Gewoon lachen. <lacht> <lacht> ja, ik dat denk trouw. dat... Zeg maar, we zijn vriendinnen, maar we zijn ook wel... Zeg maar, we houden privé en zakelijk sowieso wel best wel gescheiden op de een of andere manier. Maar ik denk toch wel dat we ook al... hebben wel echt dezelfde manier van over processen nadenken. Dat we ja. elkaar heel erg aanvullen in bepaalde krachten die ik echt niet heb. Waarvan ik denk, nou, dat, dat is zo chill dat Tessa dat wel heeft. Hm. En dat zijn niet eens echt heel hard de benoemen krachten, mm. maar toch um, merk je dat dat in het ondernemen wel echt uh, helpt. En ik denk dat ook een van zijn krachten is, en dat is ook de afgelopen jaar voor mij onwijs gebleken, dat ik gewoon weet dat ik Tessa echt 200% kan vertrouwen. Ik heb nooit getwijfeld aan, als zij mij iets toezegt, dat ze het niet zou doen of dat ze dat niet eerlijk is. Of, en denk dat daar gewoon een hele grote kracht in zit. Want zodra je ook maar een beetje twijfels hebt in je partner, dan is dat gewoon heel gevaarlijk. Want jullie zijn ook vrienden. Ja, ze is het ja. wel ontstaan en niet. <laughs> nee, maar bedoel, dat maakt het ook spannender lijkt me, toch? Bedoel, er ja. ligt meer in de, het belang is super groot. als dit, stel dat dit zakelijk op een gegeven moment zodanig ja. spanning oplevert dat het knalt, kan het ook de vriendschap kosten. Ja, maar dat is dus iets wat we allebei heel belangrijk vinden, die, die vriendschap. Dus daar gaat is niks belangrijker dan dat eigenlijk. Dus alles wat zakelijk dan gebeurt, dan weet je van, nou, we gaan hier uitkomen. Want we willen die, we hebben die vriendschap en die vinden we veel waardevoller. Wat zijn de plannen voor de toekomst? We zijn met, uh, we zijn er internationalisatie aan het kijken. Dus we merken dat het onderwerp groene architectuur nu steeds belangrijker begint te worden, ook ja. in andere landen. Um, dus we zijn aan het verkennen van verschillende regio's op dit moment. Oké, okay, wat is de status op dit moment en welke rol zouden we daarin kunnen spelen? Uh, we zijn naar de Aziatische markt aan het kijken en daar zie je uh, dat ze eigenlijk, even afhankelijk van welke stad alleen al, uh, mm. maar we zijn dan nu specifiek in Hongkong aan het kijken, dat ze daar eigenlijk een beetje uh, op het punt van Nederland uh, vijf, acht jaar geleden mm. stonden. Uh, maar bijvoorbeeld de Amerikaanse uh, Mark, die is eigenlijk al op het punt dat ze onze, onze steun of onze uh, service nodig hebben. Mm. Um, dat is nu voornamelijk in de verkennende fase. Uh, van oké, okay, wat zou daar voor mos uh, kunnen liggen? Wat zijn de mogelijkheden? Uh, maar daar zien we wel een hele grote en leuke ambitie. Um, een leuke toekomst liggen voor ons om daar naartoe te gaan. Spannend om te kiezen. Aan de ene kant zit, zijn een soort conceptbureau, zeker als ik jullie website zie. Tegelijkertijd ben bij je ook bijna een soort consultant, waar, waar je ja. natuurlijk veel breder kan gaan dan planten. Hè? Ja. Want als je het je noemt het Sustainable Spaces. Ik bedoel, een heel Rijks vastgoedbedrijven is bezig met remontabel bouwen en met uh, ja. circulair. En dus je kan zeg maar, richting de advieskant op. Ja. Of je kan richting die creatieve conceptkant. Als je moet kiezen, wat zou jij dan doen? Ja, voor mij is het creatief. Ja, en voor jou? Maar... Probeer maar een weg te drijven hier. Maar ja, ik zou sowieso niet anders. Nee, nou duur, duurzaamheid. Ik denk dat daarom hebben we ook uiteindelijk een naam gekozen die inderdaad wat breder is. Ja. Omdat we nu, uh, kijk, we hebben best wel een turbulente tijd gehad met dus ook die splitsing. en mm -hmm. uh, We zijn nu hebben we um, de rust om te kijken van oké, okay, wat zijn nou precies die volgende stappen? En gaat dat puur alleen over planten of gaat dat eigenlijk meer over biophilic design? Dus daar kan je inderdaad ook na gaan denken over vormen, materialen, ja. de natuurlijke aspecten terugbrengen in je gebouw. Nou, dat zou natuurlijk een hele erg logische stap zijn om daar naartoe te gaan, om die kant op te bewegen. Maar we zijn echt een beetje daar... Een nou, nu aan het verkennen van ja, ja. Wat, welke kant gaan we op? En dat heeft soms ook te maken met kansen die je krijgt, uh, opdrachten die voorbij komen van ja. je denkt, hé, hey, nou dat gaan we... Ja, daar gaan we geen nee tegen zeggen. Dus dan gaan we wel dan gaan we die kant op bewegen. Bijvoorbeeld, dat zou, dat zou goed ja. kunnen. Um, belangrijke les die je nog tot slot zou willen meegeven aan andere duo's uh, die aan het luisteren zijn naar deze uh, podcast. Als, nou het, als je het nou zou samenvatten, het geheim van jullie succes, zeg maar waar zit dat in? Vertrouwen. Hm. Voor mij. Ja. Ik denk. En, en dezelfde missie blijven hebben en behouden. En daar dan ook wel continu in Blijven checken bij elkaar of dat nog goed zit. Ik hm. denk niet dat je, je moet het nooit voor lief nemen. Want iedereen gaat door eigen processen ook in zijn privéleven. Ja. Maar ik denk dat als je daar eerlijk over, met elkaar over kan praten... en elkaar de vrijheid kan geven om de richtingen in te slaan... die iemand interessant of mooi vindt of uitdaagt. Want je moet jezelf blijven uitdagen. Dan denk ik dat je heel ver kan komen. Ja, voor mij ondernemen vanuit een hogere missie of visie die je dan gezamenlijk inderdaad ook deelt. Ja. Dat het heel belangrijk is dat ze een soort van um, ja, je, je koers... en uh, als je dat maar voor je ziet, dat je, dat je richting die groenere stad wil... of richting die um, ja, duurzamere gebouwen, dan, uh, dan stuurt dat zich vanzelf wel. En als je daar beide 100% voor wil gaan... dan houdt dat je ook bij elkaar, denk ik. Heel veel uh, succes met die, met die, met die zoektocht en die ontdekkingsreis, laten we het zo noemen, de komende Thank jaren. You. En uh, dankjewel voor dit gesprek. Yes. En, uh, en dankjewel voor het uh, luisteren. Dit was weer een gouden duo's. En op centraalbeheer.nl slash ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend Nederland. Voor nu, uh, dankjewel voor het luisteren en tot het volgende duo.